Jongens, voordat deze video start, geven wij wel 10.000 Iki's weg! Jongens, dus, like zeker de video! <lacht> <Ja. Hey. lacht> Jongens, jullie kunnen allemaal wel de server eCraft, ja, die is terug! En ik heb wat leuke momenten gemaakt, een soort van funny moment van de SO2. Heb je daar nu zin in om dit te kijken? Ja, laat zeker even like achter. Ik ben er niet! Sorry. Kitty Hero, oh yeah. Hero Maar ik kan het pas bij 500? Nou jongens, even ik even geluk hebben, um, even zien. Ik, jezus is leuk. Ik heb een stamphamer gekregen, fuck mijn leven. Uh, we hebben echt, echt een goede claim. We hebben 60 blokken in waar je kan claimen. Um, ik zweer, we hebben echt een goede claim. Hak uh, even oh, een beetje okay. naar beneden, zet er even een F om. Ja, heb ik. Oh, wacht ik. ik nah, nee, wacht PvP staat niet aan. Ik heb gewoon gezet. Brood, uh. even opgezet. Even de, de. Ik heb 64 steen gekregen. Ik heb weer een foto gekregen. Weer steen. Weer steen. Een pickaxe. Gold pick. En twee uh, gold pickaxe, Nou, naast van. Hey, dat is een Gerlof. Als we een box krijgen, dan zijn we Gucci. Eén Gerlof! Gerlof! Ik hoop Gairlof. echt zeg maar, dat de claim die we daadwerkelijk hebben, dat die echt daadwerkelijk goed is. Maar, zeg maar, stat-wise is hij goed. Maar... Hier ook, ja hier kan je de hero key, night Oh hier zijn de ranks, okay. Waar kan je verkopen? Ik eh... Uh, je, je hebt shops op uh... Oh mijn god, ik heb ik boots gekregen! Daar, oh dat is zo so Dat is totaal niet waar. Ik heb je hebt wel speed in. Ja ik niet. Da ja wacht, ik ben leuk, even... Leuk naam, wij zijn leuk. Your faction does not like to edit the terrain. Oh ik weet het dan, dat jullie allemaal recruits zijn. Wauw! Oh nee, we Gof, zitten naast de KFC. Wie is de... K serieus? We zitten naast. Okay. Wij zijn de Mac. Wij zijn de Mac. Kijk. Ja, je weet je... En wij zijn de Mac toch, of ja. niet? Ja. Fucking droog. En dan ik Hij zag zo lang aan een KFC. Ik ben ook nog online. Je... De server je were <laughs> went down. Je hebt... Connected to, to a fallback server. Yeah. Oh, daar zijn we. Hé jongens. Ik klet je. Oh, ik zit erin. Eindelijk, Jezus. Oh. ik zit er nog niet in. Ja, ma oh, maar nog hey, niet. Oeh, lekker. Andreas, kom eens. Kijk eens wie daar staat. Upgrade. Hallo. Kom. Kijk, kijk. D dit is Vape. En heb hier een bed. Oh. Gerlof! Gerlof! Yes. Wit Witlof! Ja, wit Witlof! We wit zitten wit bij Witlof in de buurt, jongens! <laughs> jongens, Witlof! Ja, yeah, jongens! Zin in! Jeffy, patati! Oh. Witlof, lekker! lekker. Witlof, Witlof, Witlof! Mag ik die ook even hebben? Ja, wel! <laughs> Meenemen! Andreas, wij praten nog over. Beter, beter claimen we dicht bij Witlof. Oh my god! Yeah. Godlike is hier! Oh, je is Casey boy! Godlike Waar? is hier ook! Hey, daar zijn we jongens! Jongens, <laughs> no, ik ben getrapt! Help! Ik ben... Ik... Wat? Ik... Waar is Godlike? <laughs> <laughs> Help! Faction... Vidlov... Ai... Waar is Godlike? I... <laughs> Dat is hier! Olaf, ben je bij? Kom eens, naar eens! Oké. Okay. Oh mijn god, we hebben echt een goede claim out. We hebben als we nu reden mogen, word ik echt zo. Word ik echt toxic? <tie> jezus, jezus je, moet je Ja, maar sorry, niet te Nog één keer, nog één keer, pipi doen en dan gaan we los. Ja, ja, maar maar, wa wat eten we? HALLO! <laughs> <tie> een banaantje wel, <tie> die zijn <Zon> Mongolen. <tie> <tie> <tie> <tie> Hoorde je me niet schreeuwen? Nee man, mijn moeder ook niet. Ja, ja maar in ieder geval. <tie> ja. Ja. Wat, wat zei je moeder? <tie> nee, er zijn een zei ze zijn een gele dag gewoon, maar je, ik hoor ho ho daar echt fucking achter ze zou waarschijnlijk ook. Kan je in? Hé hey, ja. Hé, hey, hey mensen, mensen, hebben ook voor je. Ik zit weer vast! Stoer. <laughs> Stoer. <laughs> gewoon weer een rekenantwoord. Gast, die skins van hun, het <laughs> valt mij nu pas op dat daar Gerlof zijn gezicht daarop staat. En ja, wat? Of... Hebben ze allemaal Gerlof zijn skin. Gast, die unicorn skins, dat is allemaal van Gerlof. Gerlof zijn hoofd staat daarop. Nee. <laughs> ah! <Of> wat? Serieus? <laughs> ja. Ik moet wel, de wel de gewoon een faction de de skin. Van... Boca skin maken, zegt het toch? Laat hem effecten skin maken. Pak m'n skin, pak m'n skin. Dead. Nee, jouw oh, oh, oh, skin is skin. lelijk. Wat? Nee, ik ga dood! Mijn ja, skin is het, mooi. Ja. Wauw! Ja, ik ga ja, dood! Ik ben dood! Hey, waar ben je? Ik ben ja, ik heb alles ja. in managers gedaan. Hoe oh, kan aan. je doodgaan? En ze hebben hem trapped in de fence gate. Ja, dit is too. zo kut! dat Kut, kinderen! Te Ik heb half halve B! Ik heb een halve B! Oh, halve, oh, B. Halve, oh, ah, halve B! Ah, half Aartje, ah, ah, ah. ja, een oh op klutsch! We hebben het geopend op half HP! Hahaha! Ik heb sowieso een DMI om te weten. Kom, screen please! Kom, screen please! Oh, baby. Ik ben Flip de Smekkelbeer! Ik ben Bas de Smekkelbeer! wie kan ik plezier? Wie is dat deze keer? Bij mijn moeder, ik Gast, dit is zo mooi! Dit is. Dit is. Dit is zo geweldig! Nee, dit kan echt niet! Dit kan echt niet! Die skin, alsjeblieft! De kop van geld op zo'n unicorn. Nowadays in